Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over de glucosespiegel of ook wel de bloedsuikerspiegel. We gaan het hebben over de eilandjes van Langerhans en de werking van insuline, glucagon en somatostatine en hoe zo de glucosespiegel geregeld wordt in het bloed met glycolyse en gluconeogenese. Aan het eind van de video heb ik nog een vraag over een casus waar je je geleerde informatie kan toepassen. Laten we beginnen bij het begin. Glucose is de stof die we binnenkrijgen als we koolhydraten eten, oftewel suikers en zetmeel. Dit wordt verteerd in de darm en opgenomen, waardoor glucose in het bloed terechtkomt. Als onderdeel van homeostase wordt de normaalwaarde van glucose in het bloed gehouden binnen strenge grenzen. Als de glucosespiegel daaronder of daarboven komt, een hypoglycemie, oftewel een te lage glucose, of een hyperglycemie, een te hoge glucose, dan krijgen we daar klachten van. Hierover leer je meer in de video over diabetes. De regeling van de glucosespiegel gebeurt vanuit de pancreas, de alvleesklier. De pancreas heeft twee functies: de exocrine functie, waarbij de pancreassap wordt gemaakt met daarin amylase, lipase, trypsine, protease en bicarbonaat. Maar aangezien de video gaat over glucosespiegel, gaan we het hebben over de endocrine functie, oftewel de hormonale functie. Waarbij de pancreas insuline glucagon somatostatine maakt. Dat gebeurt in de eilandjes van Langerhans, die tussen alle exocrine cellen liggen. Hierin zitten onder andere alfacellen die glucagon maken, glucagon verhoogt de glucosespiegel, beta-cellen die insuline maken, insuline verlaagt de glucosespiegel en deltacellen die somatostatine maken, die de balans probeert te bewaren. En natuurlijk bloedvaatjes om alle hormonen aan en af te voeren. En zenuwuiteindes van het sympathisch zenuwstelsel en het parasympathische zenuwstelsel om dit alles aan te sturen. Dan de drie hormonen: insuline, glucagon en somatostatine. Eerst insuline. Dit hormoon zorgt ervoor dat de glucosespiegel daalt omdat de glucose van het bloed naar de cel gaat. Dus wat je ziet is dat als de glucosespiegel te hoog wordt. Dat de beta-cellen dan insuline gaan afgeven. Een hoge glucosespiegel krijg je net na het eten. Al die voedingsstoffen zijn inmiddels opgenomen, waarvan een groot deel als glucose. Insuline speelt dus vaak een rol in tijden van overvloed. Het lichaam gaat over opbouwen, groeien en opslag, oftewel anabolisme. Dit zie je dus ook terug in de functie van insuline. Glucose wordt opgenomen in de cellen en verbruikt om ATP te maken. Glucose wordt omgezet naar glycogeen, de opslagvorm van glucose, dit doen we glycogenezen en dit gebeurt in de lever- en skeletspieren. Opname van aminozuren in de cellen, die je uit eiwitten krijgt wordt gestimuleerd en de aanmaak van vetzuren en de opslag van vet wordt bevorderd. Het verbruik van voorraden wordt juist geremd, er is immers genoeg op dit moment, en dus wordt er geen glycogeen meer omgezet naar glucose. En de afbraak van eiwitten en vetten wordt voorkomen. Deze voorraden bewaren voor tijden van schaarste. Het directe effect hiervan is dat de glucosespiegel daalt en dus dat de homeostase weer is hersteld. Dan glucagon. Dit hormoon is het tegenovergestelde van insuline en zorgt er juist voor dat de glucosespiegel stijgt. Dus als de glucosespiegel te laag is, gaan de alfa-cellen glucagon afgeven. Een lage glucosespiegel krijg je na vasten, zoals na 2 of 3 uur niks eten. De glucose die binnenkwam net na je maaltijd is gebruikt om te verbranden en om voorraden aan te leggen en zit dus niet meer in je bloed. Dus ga je voorraden aanspreken en afbreken, oftewel katabolisme. Glucagon speelt dus een rol in tijden van schaarste. En ook dit zie je terug in de functie van glucagon. De glycogeenvolraad uit je lever en je spieren wordt gebruikt om weer losse glucose te maken. Dit wordt glycogenolyse genoemd. Er wordt glucose nieuw gemaakt in de lever en vetten worden afgebroken naar vetzuren. Het directe effect is dat de bloedsuikerspiegel stijgt en dus dat de homeostase weer is hersteld. Dan nog de derde, somatostatine. Deze houdt streng toezicht op zowel insuline als glucagon door beide te kunnen remmen. Gedurende de dag worden verschillende mechanismen gebruikt om de bloedsuikerspiegel op orde te houden. Laten we het voorbeeld nemen van drie maaltijden per dag, ontbijt, lunch en avondeten. Direct na het eten zie je dat de glucosespiegel stijgt, je eet immers glucose, dat door de darm wordt opgenomen en via de lever in je bloedcirculatie terechtkomt. Insuline zorgt ervoor dat glucose wordt verbruikt en wordt opgeslagen, dus de glucosespiegel zal weer dalen. Om ervoor te zorgen dat het niet te veel daalt zal na een tijdje glucagon de overhand gaan hebben, wat ervoor zorgt dat je opgeslagen glucosevoorraad, oftewel glycogeen, wordt gebruikt om meer in je bloed te krijgen, wat glycolyse heet. Je ziet dat aan het einde van de nacht je glycogeenvoorraad uit je lever al redelijk is opgebruikt. Daarom is er met name bij vasten, inclusief een paar uur niet eten in de nacht, een andere bron van glucose noodzakelijk, Gluconeogenese. Deze nieuwvorming van glucose door de lever vult de tekorten met name aan voor je ontbijt en overdag hier en daar wat extra. Dan als laatste heb ik een casus voor jullie, het is een casus uit het boek Medical Biochemistry van John Baines en zijn collega's. Een 60-jarige man wordt om 11 uur ochtends onwel in de kroeg. Hij is daar bekend als vaste klant en is bekend met alcoholabusus en daarbij een slecht gebalanceerd dieet. Hij had al het een en ander gedronken, maar hij was niet bijzonder dronken, dus dat verklaarde niet waarom hij ineens onwel werd. Ook een hartaanval kon worden uitgesloten. Weet jij met de kennis uit deze video wat hier is gebeurd en waarom? En welke behandeling zou je deze man geven? Volgende maand plaats ik een overzichtsvideo over diabetes op mijn YouTube kanaal. Bekijk deze en de andere video's over diabetes alvast op de Juf Daniëlle Academie op www.jufdanielle.nl. Heb je wat gehad aan deze video? Geef hem dan een duim omhoog en ik hoor graag je reactie met het antwoord op deze casus. Bedankt voor het kijken!